Welkom bij het tweede webinar in het kader van Gewoon Toegankelijk. Vandaag zullen we het hebben over scope. Hoe kom je tot een set van 50 pagina-URL's die je gaat invoeren in de Gewoon Toegankelijk Monitor. Het doel van dit webinar is dat je een beter begrip krijgt van de pagina's die aangeleverd gaan worden voor de Monitor. En meer specifiek is dit webinar bedoeld als instructie hoe je 50 pagina-URL's uit je webstatistiekenprogramma kunt halen. We kijken dan naar Google Analytics en PIWIC. We gaan de stappen ook echt doornemen. Het kan zijn dat je organisatie met een ander webstatistieke programma werkt. Het principe zal hetzelfde zijn. Na dit webinar kun je de 50 best bezochte pagina's uit Google Analytics of PIWIC halen, exporteren. Je kunt die 50 URL's invoeren in een gewoon toegankelijk monitor. En je hebt een indruk van andere scopingmogelijkheden zoals op basis van toptaken. Kortom, na dit webinar heb je alle kennis in huis gehaald om aan de start te gaan, om van start te gaan, met gewoon toegankelijk en de monitor in te zetten voor het verbeteren van je website. Scope. Er zijn drie methodes die we hier kort behandelen. De evaluatie methode. Hierbij kom je tot een set van 50 pagina's door de website inhoudelijk te evalueren. Dit doe je aan de hand van specifieke web, uh, richtlijnen die beschreven zijn in het evaluatiedocument, wat je kan vinden op de website van gewoon toegankelijk. Deze richtlijnen die helpen je bij het selecteren van pagina's die een, uh, een goede representatie zijn van de variëteit die je op je website hebt. Het beschrijft bijvoorbeeld dat je uh, bepaalde pagina's moet opnemen, zoals een, een, de homepagina of een zoekresultatenpagina uh, of de contactpagina. En ook bepaalde inhoud die je moet laten terugkomen, zodat je pagina's moet opnemen waar bijvoorbeeld een datatabel in voorkomt of een online formulier. Dat soort criteria. En zo kom je dus tot een set van 50 pagina's die goed weerspiegelen wat je allemaal op je website hebt staan. Dit vergt uiteraard veel werk, want je moet stuk voor stuk eigenlijk die URL's eruit pikken. En dus daar moet je tijd voor hebben. De toptakenmethode. Een aantal overheidsinstellingen zijn al bezig met het inrichten van hun website op basis van toptaken. Hierbij wordt gekeken naar de taken die het meest worden uitgevoerd op, uh, op de website. Dit heeft ook wel met best bezochte pagina's te maken, maar niet alleen. Je kijkt, um, je kijkt ook naar zaken zoals bounce, uh, naar zoekgedrag en naar klikpaden bijvoorbeeld. Uh, en Dit breng je allemaal samen. Om tot toptaken te komen. Dat is een, een traject op zich, maar dat zou er als volgt uit kunnen zien om toch een indruk te geven. Als organisatie stel je een longlist samen van taken die jij denkt of vindt dat die op jouw website uitgevoerd moeten kunnen worden. En die lijst die presenteer je aan de webbezoeker. Je vraagt de webbezoeker voor welke taken hij daar komt. Um, dus die geeft het aan. Misschien komt de bezoeker wel voor meerdere taken. Je vraagt de bezoeker ook om daar een oordeel over te geven. Op deze manier, in de loop van de tijd, krijg je dus informatie van verschillende bezoekers en verschillende taken. Zodat je een kaart gaat brengen, kun je zien welke taken het meeste bezoek genereren. Als je dat in een grafiek zou weergeven, zoals hier, dan gaat het om het steile gedeelte. Het begin van de grafiek, dat zijn de taken waar de meeste mensen voor komen. Dus daar zit het meeste volume. Dat zijn de taken waar je op gaat focussen om die te verbeteren op je website. Dit is een hele andere methode dan webstatistieken. Daar kom ik straks nog op terug. Webstatistieken, waar we dus straks verder op ingaan, dat is het selecteren van 50 pagina's op basis van de bezoekcijfers. Je gaat dus kijken naar de paginaweergaves van de pagina's op jouw website en je selecteert de 50 meest bezochte pagina's. Dit hoeft dus niet overeen te komen met... Toptaken. Het hoeft niet uh, hetzelfde te zijn. Kijk maar naar het volgende voorbe voorbeeld. Een bestbezochte pagina die geen toptaak hoeft te zijn. Stel um, dat in jouw bestbezochte pagina's, daar uh, komt de contactpagina heel hoog in voor. In werkelijkheid kan het zijn dat daar, dat het bezoek wordt gegenereerd door mensen die een, bijvoorbeeld een webformulier komen invullen, maar het niet kunnen afmaken. Omdat zij blijven hangen in dat proces, uh, besluiten ze om contact op te zoeken, want ze willen het graag. Toch afronden, dus we gaan naar de contactpagina toe. Dus die contactpagina die scoort dan heel hoog op jouw paginaweergavenlijst. Maar die mensen die zijn er niet gekomen om contact met jou te zoeken, die zijn er eigenlijk gekomen om dat formulier in te vullen <tie> en hebben uiteindelijk de contactpagina nodig gehad uh, in hun doel. Een voorbeeld andersom. Een toptaak hoeft geen best bezochte pagina te zijn. Een bezoeker kan bijvoorbeeld uh, een taak niet vinden die je wilt uitvoeren op de website en die voert de zoekopdracht in, krijgt geen resultaat en die verlaat de website in zijn geheel. Dan kan het zelfs zijn dat je die betreffende taak wel aanbiedt op de website, maar dat de zoekresultaten niet goed aansluiten bij de zoektermen die zijn ingevoerd. Deze actie van deze bezoeker die komen dus niet terug in jouw best bezochte pagina's. Ook al zijn er heel veel bezoekers die voor deze taak komen en die het allemaal niet vinden, omdat zij daar niet komen, komen ze dus niet voor in jouw best bezochte pagina'slijst. Dus dat zijn twee voorbeelden van hoe die twee dingen niet met elkaar overeen hoeven te komen. We gaan naar het instructiegedeelte. We beginnen met Google Analytics. Ik zal straks ook nog het gedeelte in de stappen in Piwik doorlopen. Ik stop op het moment dat de export is gemaakt. En vervolgens komt er een stap wat je in Excel vervolgens nog doet en dat geldt voor zowel Google Analytics als voor PWIC en ook voor een ander programma, mocht dat, uh, mochten jullie een ander programma gebruiken. Google Analytics. <tacht> Log je in met, uh, met het account van je overheidsinstelling. En dan kom je in het home-overzicht en dan ga je naar de, naar de dataweergave. Die overeenkomt met, um, met dat gedeelte wat je met de toegankelijkheidsverklaring wilt dekken. Dus dat kan, in de meeste gevallen zal dat gewoon je, je overheidswebsite zijn. Het kan ook zijn dat er een mobiele website is of iets dergelijks. Uh, het is in ieder geval belangrijk dat dat met elkaar overeenkomt. Dus je gaat naar die dataweergave toe. In het linkermenu kies je voor gedrag. Site inhoud pagina's. Je krijgt nu standaard een lijngrafiek en 10 resultaten. We moeten 50 pagina's gaan invoeren. Dus we maken er hier 50 van. Dat doe je door onderaan de tabel te kiezen voor het weergeven van 50 rijen. En controleer even of alles getoond wordt na het laden. Dat is het geval. Linksboven in de rapportageview zie je een knop exporteren. En daar kies je voor de Excel optie. En meer specifiek voor de Excel. XLSX optie. Want er zijn er twee. Daar klik je op. Het zal nu van je browser afhangen hoe hiermee wordt omgegaan. Ik krijg hieronder een link. Het kan ook zijn dat je een venstertje krijgt. Maar je gaat naar het betreffende gedownloade document. Dat open je. En dan zie je hier onderin. Excel zie je dat er drie tabjes zijn, daarvan heb je de tweede nodig. Daar staat gegeven van set 1. Dus hier zie je de data uit de tabel van Google Analytics en die is nu in Excel geïmporteerd. Om er iets mee te kunnen doen, klik je hier op bewerken inschakelen. En als je deze kolom vervolgens verbreedt, dan zie je dat dit de, de URIs zijn van de pagina. We moeten hier nog een handeling mee uitvoeren, dat komt in de laatste stap. We kijken nu hoe we dezelfde stappen in PIVIC gaan uitvoeren. Je gaat naar de login loginpagina. Je logt in met het account van je overheidsinstelling. Dan navigeer je naar acties. En dan zie je als eerste optie daar pagina staan. Daar ga je naartoe. stappen om hier tot de 50 best bezochte pagina's te komen zijn iets anders. Je hebt hier al de dataweergave. De weergave zoals je die nu ziet, dat is een vlakke weergave. Het kan ook zijn dat jouw, jouw PIVIC in eerste instantie een hiërarchische weergave laat zien. Dat ziet er ongeveer zo uit. Dan kun je het uitklappen. We hebben voor dit doel eigenlijk niets aan. Je zorgt er dus voor dat onder het tandwieltje onderin, dat je daar kiest voor maak het vlak. Ja. Dat zijn de resultaten. Dan kies je in dit geval voor het hoogste aantal wat je weer kan geven. Dat is bij mij 500. Dat kan anders zijn. Dat zal meestal 500 zijn. Dus daar kies je voor. Het zal dadelijk duidelijk worden waarom dat nodig is. En dan heb ik nu dus een overzicht van 500... URL's die ik ga exporteren. Dat doe ik door op dit symbooltje te klikken onderin, dus een vierkantje met een pijltje eruit. En ik kies daarvoor TSV Excel. Dat zijn tab-separated values. En ook hier krijg ik een knopje om het document te openen. Deze weergave we ziet er iets anders uit dan zojuist bij Google. Maar wat je nu ziet is dat um, de pagina's zijn niet weergegeven aflopend op paginaweergaves, maar ze zijn weergegeven op, de, op url, zeg maar, op, op, op alfabet. En daar hebben we nog niet zoveel aan. We moeten ervoor zorgen dat deze kolom, kolom B, dat daar de paginaweergave aantallen in aflopende volgorde te zien zijn. Dus ik selecteer daar een cel in die kolom. Ik ga dan sorteren en filteren. En ik sorteer van hoog naar laag. Even controleren, het klopt, dan pak ik de eerste 50 urls en om de volgende stap ook overzichtelijk te houden delete ik de rest, daarvoor pak ik de rij vanaf rij 52, dat is omdat de bovenste rij hier, daar staat een, een titel in, dus dat is niet een url zelf. Dus als ik vanaf rij 52 delete, dan heb ik 50 uur is over. Nou, dan zijn we er nog niet. Er is dan nog um, een kleine handeling die we in Excel moeten uitvoeren. En dat is zowel voor Google Analytics als voor Piwik hetzelfde. Wat namelijk het geval is... Je hebt nu dus een lijst waar alleen de URI's in staan en daar mist de domeinnaam nog. Ik laat het zien in het export dat we net hebben gemaakt uit Google Analytics. Er staat in de eerste kolom de URI's. Ik ga daar een kolom voor invoegen en een kolom erna invoegen. In de kolom die ik ervoor heb ingevoegd, daar voer, daar voer ik de domeinnaam in van de website, van de, van, van de instelling. Neem als voorbeeld kinggemeente.nl. Let erop dat je alleen datgene meeneemt tot aan de eerste slash. Dus stel dat hier een slash achter zou staan. Of zelfs slash index bijvoorbeeld. Of slash home. Dan neem je dat niet mee. Je gaat alleen tot de eerste slash. Dit kopieer je. En dat plak je in deze cel. Door op de cel te staan, in de rechteronderhoek, op het blokje krijg je een plusje. Als je daar op dubbel klikt, dan worden alle rijen gevuld met die domeinnaam. Dan zijn we er nog niet helemaal, want deze kolom, de informatie uit deze kolom moet worden samengevoegd met de informatie uit die kolom. Dat doen we aan de hand van een formule. Ga in de kolom staan die je net hebt aangemaakt, na de URI, en daar typ je de volgende formule in. Als het goed is, zal je Excel dat ook zelf Aanvullen. Je begint met een is-teken en dan tekst punt samenvoegen. Je klik je op, dan opent er een haakje en je klikt dan op de cel waar je mee moet beginnen. Dat is A2 in dit geval. Daar staat de domeinnaam van je website in. Een punt komma en vervolgens de cel die ernaast staat met de URIs erin. En dat zie je in de cel verschijnen, B2. Dat is goed. Je sluit af met een haakje. Je geeft een enter en dan zul je zien dat alles is samengevoegd. Nou, hier geldt hetzelfde door rechtsonder in de cel te staan en op het blokje te klikken. Wanneer jouw muis een plus wordt, te dubbelklikken. Dan wordt diezelfde formule in alle cellen uitgevoerd. en zie je dus dat de, dat de URL compleet is met domeinnaam. Dit zijn de 50 urls die je kunt gaan invoeren in de monitor. Je selecteert ze. Je geeft aan te willen kopiëren. Dan gaan we naar de gewoon toegankelijk website waar je kan inloggen met de gegevens van jouw overheidsinstelling. Je klikt hier op het koop bepalen. En dan zie je hier onder een veld waar je door middel van een rechter muisklik de optie krijgt om te plakken. Dus dat doe je. En dan staan hier 50 url's in het veld die je kan bewaren en op die manier dus hebt ingevoerd. Nou, dan hebben we de eerste stap gehad. De url's zijn ingevoerd en de rest van het traject kan beginnen. We volgen hierna nog um, met een vragenronde, waar je ook live je vragen kan toesturen. En dan gaan we die behandelen. Ziet hier ziet u ook nog het e-mailadres waar u eventueel vragen achteraf nog naartoe kunt sturen. Ik wens u veel succes.